Goedendag, de maand augustus komt al snel dichterbij. Een echte vakantiemaand. En we gaan eens kijken in deze 30-daagse hoe die augustusmaand erbij staat op de huidige weerkaarten. Ja, dit was een beeld van eerder deze week. Natuurlijk die extreme hitte, volle stranden. Maar we hebben deze week ook zelfs een dag met regen gehad. Kortom, het is niet alleen maar heet en droog weer. Zo af en toe zit er ook wel een mindere dag tussen. En ja, dat kan ook de komende tijd best wel gaan gebeuren. Dit is de situatie. De weerkaart, zoals die door het Amerikaans model wordt geschetst voor maandagnacht. De nacht van zondag op maandag. We hebben dan afhankelijk nog een zuidelijke stroming. En die heeft er dan zondag voor gezorgd dat het lokaal weer tropisch warm is geworden. Maar een storing boven de Noordzee komt er dichterbij. En die gaat maandag passeren. Dat betekent dat we wel met buienactiviteit te maken gaan krijgen. Daarachter een noordweststroming met koelere lucht. En dan in de tweede helft van de week weer de opbouw van een hoge drukgebied in onze omgeving. En dat betekent dat de temperatuur temperaturen weer omhoog zullen gaan. Ook dat weekend wat dan volgt, dat lijkt toch wel weer zomers warm te gaan verlopen. We kunnen dat ook mooi zien aan de hand van deze grafiek. Dan zien we op zondag en maandag voor midden Nederland heel duidelijk de kans op zomerse temperaturen. Voor het zuiden is het zelfs nog wat warmer. Dan die dagen met die noordweststroming, dan is het even niet zo warm en dan komt de warmte weer terug in het weekend dat daarop volgt en dan blijft het toch wel zo rond die 25 graden. Als we naar de luchtdrukafwijking kijken, dan zien we ook wel dat er wat hoge druk-invloed is voor de komende week. En dat past dan ook wel in de weerkaarten die ik u net heb laten zien. We hebben het Azoren-hoge drukgebied met een uitloper over Groot-Brittannië richting het centrale deel van Europa. En dat zorgt er dan toch wel voor dat het af en toe flink warm kan gaan worden binnen onze omgeving. Maar komende week is de afwijking eigenlijk nihil ten opzichte van wat normaal is in deze tijd van het jaar. We zien het wit boven Nederland en dat heeft natuurlijk ook te maken met die noordweststroming waar we een aantal dagen in zitten. Dan komt er gewoon wat koelere lucht vanuit het noordwesten en wordt het niet zo heel erg warm. In het binnenland kan het dan wel weer wat warmer worden. En later in de week als dat hoge drukgebied dominanter gaat worden, dan voorzie ik toch wel weer dat de temperaturen boven normaal gaan uitkomen. Yes. <laughs> Wat de luchtdrukafwijking betreft, als we iets verder gaan kijken, dan kom ik uit in de week van 8 tot en met 15 augustus, dan zien we toch nog steeds wel een, hoge, een, een, een, een signaal voor wat meer hoge druk boven Groot-Brittannië. Boven Nederland nauwelijks een afwijking van betekenis en wat verder opvalt is dat boven Zuid-Europa de luchtdruk iets lager lijkt te zijn dan wat normaal is. En dan kan je ook wel weer stellen dat bij onze omgeving de luchtdruk toch waarschijnlijk ja, rond normaal is, maar dan heb je toch nog steeds wel... Te maken met het uitlopen van een hoge drukgebied. Het past ook wel een beetje in de grafiek van de scenario's, want als we daar naar kijken en we kijken dan weer naar de periode augustus, dan zien we dat rood dominant wordt en rood staat voor een Scandinavian blocking high, dus een hoge drukgebied boven Scandinavië. En dat zou kunnen leiden tot droog en vrij zonnig weer boven onze omgeving. Die dominantie die is echt wel aanwezig in deze grafiek en houdt zelf stand tot en met half verwege augustus en daarna is nog steeds veel rood aanwezig, maar zien we ook weer wat meer blauw en dat is een westcirculatie, maar ook dat leidt vaak tot wat warmere lucht. Wat is eigenlijk gebruikelijk voor augustus? Nou, dat kan ik u mooi aan de hand van deze twee kaarten laten zien op basis van klimatologische data. Kijken we eerst naar de temperatuur. Gemiddeld in augustus de maximumtemperatuur ligt zo tussen 24 graden in het zuidoosten en 21 graden in het noordwesten. Wat neerslag betreft, dan zien we over het algemeen wat in augustus gemiddeld genomen valt, zo'n 80 mm in het binnenland aan zee, kan wat meer neerslag vallen. En die afwijkingen die zijn dus in onze omgeving qua neerslag allemaal vrij normaal. Deze kaart laat dat ook mooi zien voor de week 1 tot en met 8 augustus. Dan zien we eigenlijk veel wit boven Nederland. Een klein beetje oranje. Dat suggereert dat het iets droger zou zijn. Maar dat betekent niet dat we alleen maar droge dagen hebben. Want gemiddeld genomen valt er dus best wel af en toe neerslag in augustus. Dat kunnen vaak van die onweersbuien zijn. Het kan ook af en toe een storing zijn die vanuit het westen overtrekt. Dus heel droog weer. Dat voorzien we niet in augustus op basis van deze kaarten, want andere kaarten laten datzelfde beeld zien. Het is natuurlijk wel al heel erg droog in Nederland, maar zo af en toe een dag met buien, dat kan best in augustus gaan gebeuren. Kijken we ook nog even naar de temperatuur en dan zien we wel dat de temperatuurafwijking dusdanig is dat we kunnen stellen dat in augustus het wat warmer zal zijn dan gebruikelijk. De afwijking is zo'n 1 tot 3 graden met name in het binnenland weer heel duidelijk zichtbaar en dat past ook wel in het beeld natuurlijk als je inderdaad met die hoge drukinvloed te maken gaat krijgen dan is het over het algemeen ook wat zonniger en dus kan het dan makkelijker warmer worden in deze tijd van het jaar als de zon zo hoog staat. Al met al, voor mensen die op vakantie zijn in Nederland, maar ook in het zuiden van Europa en ze van zon houden, dan zitten ze wel goed. Die hoge temperaturen blijven ook in Zuid-Europa. Het is alleen wel nog steeds heel erg aan de droge kant, want de droogte in Zuid-Europa is ook aanwezig. En daar zie ik duidelijk dat het ook zo droog blijft. De afwijking daar blijft droger dan normaal. Kortom. Augustus ziet er op de huidige weerkaarten helemaal niet slecht uit. De kans op stranddagen zoals we begin deze week hebben gehad, die sluit ik ook helemaal niet uit. Want er zijn best wel opties dat het warm en zonnig weer zal zijn. Wat uh, vrij duidelijk in de weerkaarten zit is dat het waarschijnlijk geen augustusmaand wordt. Zoals die in 2021 was, vorig jaar. Want dat was echt een koele en sombere maand. Wat dat betreft lijken we nu toch echt wel wat meer zonuren te gaan krijgen. Nog fijne dag.